Hi, Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam. Dag. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, en wat doe je op een vrijdag als je vrij bent en het regent? Nou, dan ga je toch gewoon een leuke fotoshoot doen? Ik sta voor de deur bij foto... Oh, uh, hoe heet het ook alweer? Oh, kak. Mij... <laughs> uh, uh... Voor klanten Holland fotoshoot. Oh, ik sta voor de deur bij Holland fotoshoot in Dordrecht. Deze keer uh, ga ik op de camera. Nee, deze ik ga niet op de camera. De, ik ga op de foto. Dus gaan jullie mee kijken hoe ik uh, dit ga doen. De bedoeling is natuurlijk wel dat ik een beetje droog uh, binnenkom. <laughs> nou, ik ga wel in twee keer. Oh. Hallo. Goh, ik ben droog. soort van. Hoi, soort van. Hoi, Hoi. Rebecca, Miriam. Uh, ik kom even in twee keer, want ik heb nog mee bij me natuurlijk. En dit is uh, de studio. Althans, nee. Dit is de make-up ruimte. En ik zie hier een heleboel kleding. Maar ze zegt dat zijn over het algemeen uh, zwangerschapjurken. Ik heb misschien wel het formaat, maar er zit uh, geen baby in. Nou, ik ga maar even uitpakken. Wat heb je bij je? Oh, nou ik ga deze even... hè? uitstallen. <lacht> Later. Oeh, ik ren hier wel naar binnen zo. Ja, mag goed. Wel oh, kijk nou, oh, hoe cute. Bordjes. Oh, dat is leuk. Ja. Maar ja, die past ik allemaal niet. Jeetje, wat ziet dit er leuk uit. Oh, wat leuk. Oh, geweldig. Ja. Oh Hier hou ik van. Ja. ja. Zo, maar dat is leuk om hier te werken. Ja. Is, ja, dit is, dacht ik al, dit is, is dit de een... schommel die je bedoelt? Ja, en die is echt leuk met dat roze wat je aan had. Oh, fantastisch. <laughs> ik Let's dacht, ik ga, ik ga gewoon voor een scherpje staan uh, en uh, dat was het. Nee. Uh, en dan, hebben we nog meer? Oh. Even pakken ook een schommeltje bij. Zullen we de grond. Oh. oh, dit is te overweldigend voor mijn brein. Oh, geweldig. Hoe? achter gesloten deuren. Ja. Oh ja, hier is het best fris. Oh, dus van, eigenlijk... die is ja, ook gaaf. Ja. Joh, maar een uur hebben we nooit genoeg aan. Nee. <laughs> Woe, opschieten. Zullen we gaan met deze gaan beginnen. Ik heb wel lekker de wand in. Ja, ik vind het goed. Maar is dit met, met dit aan wel leuk? Dat vind ik wel. Jij ja. vindt wel... Ja, ja, jij bent de... Ja, jij uh, wel Jij bent de kenner, hè? Ik ga mijn statief... Ik moet even, ja, even rennen. Ja, ik vind het juist wel. Nou, dan gaan we dat doen. Oh, daar gaan we. Eerst even rustig aan beginnen. Ik moest eigenlijk schoenen uitdoen, zag ik ergens, of niet? Nee. Oh. oh, ja, dat is logisch. Gaan we ineens even lekker in, hè, even Hondje, hoedje, Ja, dat vind ik hè. Dan ga ik even kijken wat je wil doen. Oh ja, ga, je ook Dat weet zeker. ga je er ook niet in zitten, weet ik zeker. Dan ga je er niet in zitten. Ja, zeker wel. Hoe sta je op het stad? Nou gaan we nog schattiger en nog liever nog niet. hier bij de. Zo keer, maar goed. He, we moeten een keer ja, we moeten een keer out of the box. Ik ga me even omkleden terwijl uh, zij de nek breekt. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik Zij jij dan nog een beetje op? Zie jij nog eens een beetje op? gaat op maar? Hoeveel kilo heeft hij erop gestreden? En dan moet ik daar nog Dat moet ik wel, Ik heb een even verder naar achter. Kan ik iets ander? Ja Ik kan ook nog doe maar zo, maar doe maar niet. Dan, uh, nee, ik ben je maar strak. Hoi strak, zegt ze. Ja, yes. Nee, laat je niet merken, dat zie ik ook niet dat je eng zit. Je oh, dat geeft niet. De geef mastje mag ik bewegen. Je hoeft geen standbeeld recht terug. Ja. Yes. Dit zit heel onmogelijk. En mijn uh, ruiten gaan beslaan Misschien oh, <groeit> ja. is dit zonder laag ook wel leuk trouwens. Ik zie wel. Ik zie dat er heel veel zwart is. de bij elkaar. Hallo, <laughs> Ja. Oh, de camera, daar staat u nu precies voor. Ja. moet je even zwaaien. Ja, draai maar ja, even om. Omdraaien. Draai even om. om. Hallo, oh. Hallo, <laughs> Oh, ja, gezellig. Wat u bent? Ja, ja ik ben de Colinda. De... Hallo, Colinda. Hello. Ja, hey, wees welkom. welkom? Ja, wie is welkom allemaal? Nou, ik ga even mijn camera. Meen, oh, dat is goed. Cool. Oh, je had het al weggedaan. Ja. Ik jullie niet. Ja. Weg. Nu, monument. Even zo. En wat heb jij voor shoot vandaag? Mijn lieve dames, waarom zijn jullie aan het filmen? Vloggen. Zeker eigenlijk. is weer wat anders. En wat ga jij filmen vandaag? Ik. Oh! Uh, ja, ik ga ah, fotograferen baby. Ik heb drie zwangerschappen geloof ik. Oh. Mooie Moeten we hierin? Ja. Oh, de dark room. Oh, dit is ook wel heel tof ja. Ja. Oh, zo, die achtergrond is ook gaaf. Makkelijk. Wil je zo ook iets? Nee, dat je wel. En dan mag je zo lekker gewoon hierheen komen hoor. Ja. De fotoshoot zit erop. Rebecca heeft uh, heel veel foto's gemaakt. Ze gaat me niet vertellen hoeveel. En uh, ik mocht... Oh, er zit nog water in. Even een bakken thee maken. En dan gaat zij ondertussen de foto's bekijken en uh, bewerken waar nodig. Maar moet je nou kijken toch jongens. Dit is toch fantastisch. Nou ben ik geboren en getogen in Dordrecht. Ik heb hier eigenlijk nog nooit van gehoord. Holland Foto Studio. Ik vind dat daar verandering in moet komen. Want het is echt een fantastische studio. Het ziet er keurig uit. Het is... Ja, je hebt het gezien. Zoveel ruimte. Zoveel verschillende achtergronden. Je kan zelfs met een hele club komen als ik het zo zie. Want ik zou haast zeggen dat er ook een restaurant aan vast zit met al die tafeltjes zo. Ze hebben boven ook nog een studio. Dat wil ik ook zien. Dat mocht van Rebecca. Oh. Oh. Kijk nou. Nou, dit is echt niet... Normaal, zoveel, kijk hoe cute, voor de baby shoot, oh fantastisch, ik word helemaal, hier moet ik eigenlijk, oh dit is echt geweldig jongens, ik kijk mijn ogen uit, dit is niet leuk. Dit is echt veel te gek voor woorden. Hier heb je nog meer. Oh, nog meer? Nou. Oh, hier is het alleen donker nog. Ik heb hier even de lamp van mijn camera aangedaan. Want ik weet hier de knop niet te vinden. Van het licht. Maar jongens. Kijk nou hoe fantastisch. Die achtergronden. Oh. <laughs> Nou ja, deze achtergrond is natuurlijk niet interessant, hè? De keuken. Daar staan we dagelijks in, dus dat is niks. mijne. ik vind het helemaal leuk. Oh ja, dierenfoto. Jongens, dieren fotograferen ze ook hier. Het is echt rek. Hier, nog een schommel. Maar die is niet voor uh, volwassenen. Dit was je eerste foto. Nou, niks meer. gedaan. nee. Man, man, man. Ik vind het echt leuk dat het groen met een blauw. Het blok. Oh, wat goed! <laughs> en ik heb inderdaad okay. gekeken met je handje, met je kin. Ik heb alleen deze bewaard de andere heb ik weg rest, Ja, dat is... Uh... Nee. Ja, dat... Ik vond Die jouw blauwe... blik nog goed, maar bij de rest heb ik ze gewoon ja. lekker uit. Ging ik met een groene trui naar binnen, kom ik met een roze blouse naar buiten. Dit.